Youngbloods Ultimate Corrector is ervoor gemaakt om oneffenheden in je huid te verbloemen. Ook is deze perfect om als concealer te gebruiken voor onder je ogen. Hij bestaat uit twee kleurtjes. Een beetje een gelige en een bruinige tint, zodat je altijd de goede tint kunt zoeken voor jouw huidskleur. Ik ga je laten zien hoe je deze het beste kunt aanbrengen. Om de Ultimate Corrector aan te brengen gebruik ik de Concealer Brush... Van jong